En niemand deed niemand dat boek bij, doe me toch. Waar velen dachten dat alles rond Van der Steen onderhand wel was gezegd. Heb ik getracht op een ludieke wijze 15 thema's uit het leven van Van der Steen toe te lichten. Van de geboorte met de Helm ontstaan en whisky in de schuilkelder, hobby's, uitgaans- en familieleven tot het thema eeuwige roem. En aan de hand van veelal onuitgegeven materiaal hebben we getracht het uiveren van Willy van der Steen weer te geven. Dit alles aangevuld met bijpassende tekeningen van Vlaamse en Nederlandse stripauteurs en waar mogelijk we een link hebben gelegd naar Kalmthout. zorgt toch wel enigszins voor een unieke uitgave. Maar ook de striproute, die naar aanleiding van 100 jaar van Van der Steen enkele weken geleden is ingereden, maakt deze uitgave apart. Zeven gemeenten komen uitgebreid aan bod en vertellen welke toeristische troeven en links naar strip zij herbergen. Een afsluitend ministripje van elke gemeente maakt ook dit gedeelte van het boek enig. 100 jaar Willy van der Steen, Striproute 2013 is een werk van lange adem geweest. Het concept naar dit boek sp spookte reeds enkele jaren door mijn hoofd. Het gebied me dan ook te zeggen, mijn vrouw zal dit zeker beamen, dat deze uitgave me veel slaaploze nachten heeft bezorgd. En deze uitgave er nooit was gekomen als de bewondering voor de persoon Willy van der Steen niet zo groot was geweest. Deze bewondering en de liefde voor het centrum van de wereld, dat is Calloptout. ...en het station Heide, hebben ervoor gezorgd dat ik jullie allen deze uitgaven graag aanprijs. Maar meer nog kon ik beroep doen op een deskundige medewerking van fotograaf Leo Goossenaars hier aanwezig... ...en Peter van, van der Knoop, uh, die de layout voor zich heeft genomen. En Leo en Peter, ik dank jullie hier van harte voor en dit boek is zeker ook jullie verdiensten. Ik wil hier dan ook mijn gemeente dank uiten aan Leen, Chris en Lo van der Steen... Ik weet alleen, uh, hoewel ik je op mijn ontwerp enkele keren heb laten zien, was, wil ik jullie toch danken voor het vertrouwen en de vrijheid die ik verkreeg naar het uitwerken van deze uitgave. Ik denk dat het resultaten omschrijven valt als een wederzijds respect voor je vader en graag bied ik nu zelf eens na al die jaren de eerste exemplaren aan jullie over. <lacht> Helemaal niet. <tiedacht> Geen Susken en wisken zonder studio van der Steen. Luc Morio en Peter van Gucht hebben hierin een grote bijdrage. Ik wil graag benadrukken dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de high rond Susken en Whisken die er momenteel zeker is. Dank je wel. Straks vertelde ik dat 1988, dat ik toen werd aangesteld in het station Heide. Mijn huwelijk stamt ook van dat bewuste jaar 88. En in dit station en mijn huwelijk hebben toch wel een aantal gelijkenissen. Ik startte mijn job net als mijn huwelijk met een stap in het onbekende: om onwetende te zien waar het schip zou stranden. Ik voelde me er al meer en meer thuis, zodat ik mag zeggen dat het station als mijn huwelijk ondertussen. Een stuk trots van mezelf is geworden. Het enige verschil is dat het station in 88 echt niet uitnodigend was en dringend aan renovatie toe. En dat dit van mijn vrouw toen niet kon gezegd worden. Ik weet niet wat die toen niet te doen staan, maar het station Heide als mijn huwelijk ervaar ik dus als een bevoorrechte plaats waar passie en trots de bovenhand hebben op de minder leuke ervaringen. Wat ik wil zeggen dat ik zeer veel bewondering heb voor mevrouw Bredbaar, haar even in de bloemen wil zetten, want 20 jaar zusken en whisky ging gepaard met vele afwezigheden, bakken vol stress, slapeloze nachten, planning en uithuizigheid. Ze heeft iets steeds getolereerd en bewust langs de zijlijn gestaan om mijn droom te doen uitkomen. Schat. Als ik het goed begrepen heb, is dit album de kroon op het werk van Jan als promotor van zijn gemeente en als promotor van strips en dan in het bijzonder van de Susken strips. Ontelbaar zijn de realisaties die onder zijn initiatief en met de medewerking van de gemeente en burgemeester Lucas Jacobs tot stand zijn gekomen. Ook omringende gemeenten kunnen nu uh, rekenen op een Streeproute, en ook daar heeft Jan alle burgemeesters weten te motiveren om hier aan mee te werken. Jan stopt er dus mee, al moet ik dan nog eerst zien voor ik dat kan geloven. <lacht> Bedankt, Jan, je hebt alvast heel wat kleurrijke sporen nagelaten in Kalmte. Zeske en Wiske, en dan de sidomie, ja. en dan natuurlijk Lampie, en je wel. Zijn beste vriendjes, en gaan altijd samen op avonturen en samen willen. Zeske en Wiske zijn kinderlijk kinderen. dan Sidonia, de Sidomi, ja, gesprek. Niet goed, hè? Is een goed, maar niet gek, hoor. De blauwe reeks vond ik iets wat bevreemdend. Dat wiske met haar schoon haar was toch meer een bobet dan een wiske. Maar de verhalen hadden dan weer een zekere glamour, zoals de bronzen sleutel die zich aan de Côte d'Azur en in Monaco afspeelde, een regio die wij toch vooral associeerden met Brigitte Bardot en Grace Kelly. Maar in die tijd begonnen ook de eerste begoede Vlamingen en middenstanders hun vakantie in het zuiden door te brengen. En dus op die manier sloot het wel weer aan bij Vlaanderen. Voor de kennis van Vlaanderen uit de jaren 50 en 60 blijven Suske en Wiske een historische bron waar niet naast kijken valt. Maar Willy van der Steen was ook een goede verhalenverteller. En dat geldt evenzeer voor zijn opvolgers. Koningen en Romeinen, cowboys, geheimzinnige Chinezen, slechterikken in alle vormen en maten, teletijdmachines en toverdranken, alles wat de jonge verbeelding kon prikkelen, werd in een suske en whisker uitgewerkt. En op die manier blijven het ook populaire albums.